Een grote dag! Ik ga met Verona voor het eerst op uh, crosswedstrijd. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ook. vind het wel een beetje spannend, maar uh, we gaan daar. Uh, ik heb al mooie foto's gezien hoe het eruit ziet. Ze hebben zelfs in de buitenbak een waterbak gemaakt. Oh jee. Ja, ze hebben een heel stuk uitgegraven en dat is een waterbak geworden. Zo. Echt super vet. Nou, dus uh, dus we wow. maken ze klaar voor de trailer en dan kunnen we gaan. Ja. Ja, wat ben je aan het doen? Ik ben een scheppen. Yay! Dat is de zaak dat vroeger altijd doet. Dus uh, dat ruimen we Dat ruimen we op. Dat ruimen we op. Lekker, hè? He. Hé, hey, dames? Een party niet ingevlogt Deze wel. Wat vinden jullie mooier? Ingevlogt of niet? Wat vind jij mooier? Ingevlochten. Echt? Ik vind het ook mooier. Het is best wel heel erg koud, maar we zijn aangekomen. Zeker wel. Bij Kijk, er echt al super cool in Er is ook een waterbak. Yes. Yes. Dus we kunnen weer gaan water trappelen op naar uh, Zwemdiploma B! Even aanmelden nog? Ja. En dan kunnen we op koer lopen. Ik denk misschien. Je moet daarna de paarden eruit halen. Ja. En dan erop gaan zitten. Ja? En dan rijden. Gas op Loli. Hij Belt. Wat betekent dat? We dragen een bel. Dat het parcourslopen voorbij is, denk ik. Nou, schijf, En ja, Je mag niemand in de weg lopen, dat is alles. Dus, we moeten eerst even zoeken naar één. Ja? Nou, ja, op zich kan ze dat wel, maar je mag er ook wel, maar wil je daar overheen? Nee. Oké, okay, dan sla je één gewoon over. Daar is okay, twee. Ik is twee ook te hoog. Ja, vind je die ook te hoog? Ja, die is te hoog. Ja, ik kan, ik kan twee kan ik ook proberen, één niet. Ja, deze kan wel. En deze ga ik proberen. We beginnen met het springparcours. Mocht je in het springparcours meer dan vier balken eraf gegooid hebben... ...of vaker geweigerd hebben... ...dan kan het zijn dat de jury belt en zegt het is beter om het cross-parcours niet te rijden. Oh. Maar mocht het springparcours gewoon goed gaan en je mag best een paar balken, dan kun je gewoon door met het cross -parcours. Ik denk uh, dat ik dan het cross niet hoef te doen. Wel joh, tuurlijk man. Je hebt wel thuis ook nog een paar keer springens gereden, hè? Ja. Dat kan jij gewoon. Oké. Okay. Okay. Kijk, we hebben waar is hindernis 1? één. 1. Die ga ik niet doen. Oké, okay, maar let op, we moeten bij het springparcours beginnen. Dus waar is oh. één van het springparcours? We beginnen op één. Als je zo naar één kijkt, wat is dan het belangrijke waar je op let? Huisjes. Dat je die Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> waar gaan we op letten? Dus eigenlijk, kijk, we doen uh, groeten bij de jury. En wat, wat ga je dan doen? Ik ga lopen Ja? Welke galop? Recht. Ja, goed zo. Het is belangrijk dat je natuurlijk al hier voor de wending, voor eens van mij kijken. Dat je voor de wending al daarnaar gaat kijken. Ja. Zie je dat? En het is belangrijk dat als je er naartoe rijdt, dat je ziet, kijk, dit is heel mooi, want die Oxa heeft in het midden die rode streepjes. Mm -hmm. Dat je dus er naartoe rijdt en ziet dat allebei die streepjes recht achter elkaar zitten. Van de voorste en de achterste balk. Zitten die nu recht achter elkaar? Nee. Oké, okay, dus dan moeten we een klein beetje de bocht. Kunnen we nog daarin rijden? Hè? Ja, en zo. Ja. Hier zit hij recht, hè? Dus je mag, dat je niet te vroeg begint met sturen. Ja, ja, ja. Dus dat je niet te vroeg begint met sturen. Ja. Oké. Okay. Het is heel fijn, want deze zit een beetje dicht gebouwd aan beide kanten, dus er is niet heel veel vrijheid om er langs te gaan. Waar let je op als je er nu voor rond? Dat ik niet hard ga. Zeker. En waar nog meer op? Paarden. Hoe kun je voorkomen dat je nou het beste naar de overkant gaat? Opsluiten tussen je benen en je teugels. Ja. Dus jij geeft haar met je benen en je teugels één mogelijkheid en dat is naar de overkant. Ja. Dan hebben we nog liever dat ze er recht voor stilstaat als dat ze er langs gaat. Ja. Ja? Oké, okay, we ja. moeten nu even aan de kant denk ik. Nou, het is zover. Daar zit verona. En uh, ja, nou moet het dus gaan gebeuren. Er zijn de hindernissen net zo hoog als dus de kans dat het lukt is vrij groot. Nou, net ging alles best heel goed, dus ik hoop dat het hier net zo goed gaat. Dus ik uh, ben er deels klaar voor. Nog niet helemaal denk ik. Een paard? Een paard wel. in. Nou ja, ik kan ook nog gewoon de manen vasthouden. Ja, dan doet ze het ook. En dan uh, vasthouden en blijven zitten. Ja. Ik moet terug naar de basisschool, want ik kan niet meer tellen. Na elf komt twaalf en niet dertien. Verder ging het wel heel goed. Ik had een paar keer weigering, maar dat kwam omdat ik of te hard ging of te weinig met mijn been stuurde. Maar verder uh, ging het wel goed. En toen was daar Daan. <laughs> heb je een hartstikke mooi verkoer uh, gereden, alleen heb jij in groep 1 geleerd om te tellen? Nou, ik kon tellen uh, tot, he tot elf. Elf. Ja. Aha. Wees niet wat dat... na 12 komt, Wat na 11 komt. Oh, dat is een hele goede vraag. Als je daar kijkt, dan zie je een hele mooie schatkist. En dat is nummer twaars. 12. En dat komt na 11. Ik ging na, van 11. Dan ging je naar 13. Naar 13. Ja, Dat kan ook. Super dom. <laughs> nee, ja, maakt niet uit. Nee. ben we toch ook? Zie ik dan dat ik dat eigenlijk een beetje nog spannend vind, daardoor een beetje stress ik krijg. Ik hoorde ook jou ook hard op denken, uh, 13. 13! <laughs> <Nu> al. ze <laughs> <laughs> was wel heel grappig. Ja, maar, uh... beetje spanning, daardoor, uh... ja. Ja, de hoe die meneer zei, die het uh, omroept, die zei: uh, een origineel parcours. Zij <laughs> dus hebben een origineel parcours gereden, ja. Ik heb die had, die had nog niemand verzonnen om 12 over te slaan. Nee, volgens mij. Niet. Mag ik niet. <laughs> nou, ik had okay. wel knap van je dat je de rest wel hebt gedaan. Ah, super, dankjewel. Jij bent ook knap. Okay. <laughs> um, als Verona eten krijgt en Blondie wil ook. Dan uh, samen spelen, samen delen. Kijk, Blondie wil ook. <laughs>